Ondertussen, nadat het gevaar van Agrippina bekend was gemaakt, zo'n dus ablativus absolutus, de renden allen naar beneden, naar het strand. En dat deden ze zodra ieder het had vernomen. Aceparat is een ploesquam perfectum, letters era. Dezen, hier, beklommen de dijken. Anderen, het beklommen of gingen aan boord van de dichtstbijzijnde bootjes. Weer anderen, Ali. waderen gingen de zee in, waderen in marre, voor zover het lichaam dat toestond. Dus waarschijnlijk niet dieper dan twee meter anderen strekten hun handen uit, protendere manus. Nou, je ziet dat hier heel veel gewoon een infinitivus gebruikt is, in plaats van een persoonsvorm. Dat noem je een infinitivus historicum en soms wordt dat gebruikt om de boel levendiger te maken. In de volgende zin staat er weer een, compleri, Worden gevuld, omnis ora, heel het strand wordt gevuld met geklaag, kwestibus, met wensen, voties, met geschreeuw, van mensen die verschillende dingen vragen, rogitantium is een ppa, vragen, mensen die verschillende dingen vragen, of onzekere dingen antwoorden. Kortom, iedereen staat door elkaar te schreeuwen en iedereen wil wat anders. En denkt wat anders en hoopt wat anders. Wat gebeurt er nog meer? Ad flure, weer zo'n infinitivus. Er stroomt een geweldige menigte toe in gens multitudo Cum luminibus, met lichten, waarschijnlijk fakkels. En, zodra... Ubi mag je hier vertalen als zodra. Zodra uh, algemeen bekendgemaakt is, of geraakt is, per vulgatum est. dat Agrippina ongedeerd was, Aceitje. Zodra dat bekendgemaakt is, uh, expedieren, daar heb je er weer eentje. maken zij zich gereed, CC expedieren, maken zij zich gereed. om, ja, om haar te gaan feliciteren. Kratandum uh, is een gerundium om haar te feliciteren. Ja, daar waren ze mee bezig, totdat, Donek, totdat ze door de aanblik, ad spectu, ablativus, van een gewapende en dreigende kolonne, soldaten, um, uiteengejaagd zijn. Dejecti sunt. Het onderwerp van Dejectisunt is hier die hele kudde mensen die op het strand staat en die nou Agrippina wil gaan feliciteren. Die zijn dus uiteengejaagd door de aanblik van bewapende en dreigende kolonnesoldaten. Dat waren de soldaten die onder leiding van Aliketus, hier heb je hem, de, de mislukte aanslag moesten gaan oplossen. Namelijk, ze gingen gewoon haar huis binnen en haar vermoorden met het zwaard. Wat gebeurt er dan? Aniketus, dat was de leider van die troep. Aniketus omsingelt, omgeeft haar huis met een statio, een statio ablativus statione, met een wacht, zodat er niemand kan ontsnappen. En dan, en. Nadat de deur gebroken is, nadat ze de deur ingetrapt hebben, mag je ook zeggen, Apripiet, dood hij de opvio's, de tegemoetkomende servorum, letterlijk van de slaven, de tegemoetkomende slaven, van de slaven, maar je mag ook gewoon zeggen de tegemoetkomende slaven. En daar gaat hij gewoon lekker mee door, totdat, donek, totdat hij komt, totdat hij kwam bij de deuren van de slaapkamer van Agrippina. Daar stonden maar weinigen, Pauki. Hoe kan dat nou? Nou, ik krijg in ablativus absolutus die dat uitlegt, ceteris exteritis, omdat de anderen bang gemaakt worden, waren, door de angst, door de terreur in Rumpentium, van degenen die binnenvielen, van degenen die het huis waren binnengevallen. Uh, dus waarschijnlijk schreeuwden die nogal hard en deden ze allerlei enge dingen. En daardoor waren de anderen dus uh, al afgeschikt. Oké, okay. wat was er dan nog wel? Um, in hè, dat, er was in de slaapkamer, cubicolo, hier datipus, want in S gaat met datypus. Er was in de slaapkamer, modicum lumen. Uh, een matig licht. beetje licht, mag je ook zeggen. En van de Slavinnen eentje, Una Nominativus. En een Agrippina, die al meer en meer magis ac magis anxia, die al meer en meer bang was. Zij had in de gaten dat het niet helemaal in orde was. Waarom? Omdat er niemand, omdat er niemand, mag je aanvullen, er had, omdat er niemand was van haar zoon. Er was niemand van de kant van haar zoon naar haar toegekomen en zelfs Agerinus niet. Nee, Quidem Agerinus. Zelfs Agerinus was nog niet teruggekomen. In het voorafgaande had zij Agerinus uh, naar Nero gestuurd om, uh, om te vertellen dat alles goed met haar ging en dat Nero zich vooral geen zorgen hoefde te maken. Um, die boodschap was niet helemaal aangekomen en daar had, uh, had uh, Nero had Agarinus opgepakt en die had toen uh, besloten om uh, Agrippina maar gewoon te doden uh, en nou is er bij Agrippina nog niemand teruggekomen van de zoon, uh, zelfs Agarinus nog niet hmm, wat gebeurt er dan? Uh, Abeyunte te Anquila is ook weer een ablativus absolutus uh, toen daarna Terwijl daarna, daarna, terwijl daarna ook nog de slavin wegging, Abejunta Anquila, toen zei Agrippina, Agrippina prolocuta est, heeft ze gezegd, Tu quocque me deseris, verlaat jij mij ook al? Dit toekwokwe. Dat is natuurlijk alles eerder gezegd door Caesar, toen hij het mes in zijn rug kreeg van Brutus. En nou zegt Agrippina, die kent haar geschiedenis, die zegt toekwokwe me deseris. Zegt ze tegen die slavin. Ze is nou dus in haar eentje. Dan kijkt ze naar Anicetus. Anicetus. Uh, Ppp comitatum. Uh, dat is, uh, hoort erbij, accusativus. Um, die vergezeld was door de scheepskapitein Herculeus, zo heet hij, en Obaritus, een centurion van de vloot. Die had hij blijkbaar bij zich, ze zijn met z'n drieën. De moordenaars, percusores, nominatief meervoud derde groep, gaan om het bed staan, en prior, eerder, of als eerste, mag je hier zeggen, ja, uh, Adflieksit uh, sloeg de scheepskapitein uh, haar hoofd met zijn vuist. Uh, nou ja, dat zal wel pijn gedaan hebben. Uh, en wat dan? Uh, Agrippina, uh, onderwerp hier zo, uh, protendens haar buik uitstekend, haar buik naar voren brengend, in de richting van de centurion die als een zwaard aan het pakken was, die als een zwaard aan het trekken was, en naar hem steekt zij dus haar buik uit, riep ze, raak mijn buik, ventremferi, of raak mijn baarmoeder. Imperativus verie van verrieren en daarna en zij is door veel wonden gedood en ze hebben niet één keer in haar gestoken maar een aantal keer zij is door veel wonden is zij dus gedood